Het zal je ongetwijfeld zijn opgevallen, SurfConnect ziet er sinds een tijdje weer anders uit. Specifiek hebben we het Where are you from scherm, het scherm waarop je kiest met welke instelling je wilt inloggen en het informatiescherm, het scherm waarop je ziet welke attributen richting de dienst gaan, een opknapbeurt gegeven. Beide schermen zijn nu in dezelfde stijl vormgegeven en die stijl sluit een stuk beter aan bij de huisstijl van Surf. Het zorgt voor een uniforme gebruikerservaring, wat de gebruiksvriendelijkheid alleen maar ten goede komt. En ook hebben we de toegankelijkheid van beide schermen aanzienlijk verbeterd, zodat de navigatie volledig met het toetsenbord kan worden gedaan en zodat alle elementen uit de interface worden benoemd voor gebruikers met de screenreader. We denken dat een uniforme gebruikerservaring over de verschillende onderdelen van Surf heen erg belangrijk en nuttig is voor gebruikers. De komende tijd zullen we dus de verschillende onderdelen van SurfConnect dezelfde make-over geven.